Gaat het gaat vandaag echt gebeuren. We gaan Blondie verhuizen. Het is vandaag zaterdag en het is al volgens mij iets vier uur. Vijf uur inmiddels al, zo. Ik ga bijna een weekje op vakantie. Gaat ik ga ik niet heel erg missen. Maar voordat dat gaat gebeuren, ga ik nog op mijn dressuurzamer rijden. Ik ben echt heel benieuwd. Er zitten deze keer niet zo hele goede beugels aan. Het waren de beugels die we nog over hadden. Maar we moeten, we moeten nog nieuwe beugels kopen, komt goed. Ga ik vandaag mee rijden. Zo, ik ben erg benieuwd. Oh, en ik ga vandaag ook nog met kerstspullen rijden. Dat is mijn zadel. Goed zo. Oh, kijk, we zit hier ook gaten in. Oh, wat grappig. Ik uh, ben in de bak. Ik ga opstappen. Deze keer in stijl. Blondie en ik horen vandaag bij elkaar. Ik heb niet alleen allebei blonde haren, maar ook. Uh... <laughs> We gaan natuurlijk om het zadel. Dus uh, ik ga opstappen. Ik ben benieuwd. Volgens mij is die uh, wel een heel stuk. zachter. Eén, twee, één, Hoppa. En Zo, dat zit zacht. Goh. En het is vandaag zondag en het is tijd voor iets heel belangrijks. We gaan Blondie verhuizen. Verhuizen naar de Arkenhoeven toe. En alleen Blondie, Vrona die gaat uh, ook mee, omdat we vandaag op de Arkenhoeven springen hebben. Maar het gaat vandaag echt gebeuren we gaan Blondie verhuizen. Het is, uh, we zijn op de Arkenhoeven gearriveerd en we hebben een oproep op Instagram gedaan over... Uh, dat we grooms nodig hebben. En dan beginnen we hier met de eerste. En wie ben jij? Stacy. Stacy, en hoe oud ben jij? Elf. En waar kom je vandaan? Rotterdam. Rotterdam? Zo, dat is best ver weg. En dan uh, wie is de volgende? Kom erbij! Hi. Oh. Hi, hoe heet je? Sofana. En waar kom je vandaan? Monster. En ik Le ben 11 jaar oud. En? Leuk. En zij zit bij Luan in de klas. Ja, klopt. Ja, dat, dat is wel erg leuk. leuk. <lacht> Zo, so, ik heb een springwedstrijd gehad en het ging eigenlijk best wel heel erg goed op een paar weigeringen na. En mijn moeder die was echt heel snel en heeft haar eigen parcours bedacht. Zo deze, zo nu en dan een sprongetje erbij. En uh, ja, ik heb blondie verhuisd. Ik voel het niet zo heel fijn om er nu weer achter te laten, want het is nu toch al wat verder weg en ik ga een weekje weg. Dan zie ik er sowieso een week helemaal niet. Dus dat is ook weer jammer. En Ron ook niet. Dus uh, ja, Blondie is echt verhuisd.